Dit is een, die komt hier niet voor, die heb ik meegenomen heb vanwege. Dit is een hoeveelheid Die komt in, een Mensen, goedendag. Goede, goede. Het bos, laat, laten we heel eens even luisteren. Kijk of we iets horen van de boom. Je hoort de bomen wacht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 Alleen onszelf zien en onszelf horen, dan hebben we geen oog en geen oor voor de aarde, de lucht, het water. Dan spelen wij met vier. In het donker zijn je aandelen niet waar. In het donker heb je niets aan je land. In het donker bestaat mis Nederland niet, omdat je in het donker.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 Geen uitzien, geen licht, in. Wees niet bang voor het dag. Schreeuw.